Helaas moeten we met z'n allen met de realiteit omgaan dat corona de komende tijd niet weggaat. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM om te bepalen of het wel of niet verantwoord is. Van het RIVM mogen we open blijven omdat dit verantwoord is. Daar zijn we heel erg blij mee, want we willen je graag blijven helpen. Desondanks blijft de veiligheid verschrikkelijk belangrijk voor ons. Waar moet je nou op letten als je naar een afspraak komt? Kom met de auto en niet met de openbaar vervoer en reis alleen. Neem geen begeleiders mee, want dat is bij onze behandeling niet nodig. Zo beperken we samen het risico nog meer. We geven je geen hand. We raken je enkel aan met handschoenen, wanneer dit voor jouw behandeling nodig is. Wij desinfecteren voor en na de behandeling alle spullen die aangeraakt worden. Desinfecterende middelen staan voor je klaar. We behandelen met een speciaal mondmasker die gegarandeerd elk viraal deeltje uit ons mond tegenhoudt. Tijdens het consult houden we anderhalf meter afstand. Ben je ziek en verkouden? Kom dan niet. Natuurlijk geldt dit ook voor ons. Heb je vragen over wat we nog meer doen? Bel en app onze klantenservice. Wij staan voor je klaar.